Zoals je kan verwachten van iemand die voor zijn beroep dagelijks bezig is met het vormgeven van tuinen en landschappen, ligt de riante nieuwbouwwoning van gerenommeerd jong tuindesigner Stijn Flippo prachtig in het groen. Maar niet alleen rondom het huis komt de natuur mooi tot uiting, ook binnen, vooral in de elegante leefruimtes op de benedenverdieping, wordt de focus gelegd op natuurlijke elementen. En daarvoor zorgt onder andere een parketvloer met klasse de Relief Pinot Blanc van La Legno voor. In dit stijlvol en eerder strak modern interieur springt de mooie Pinot Blanc meteen in het oog, zonder daarom dominant of overweldigend te zijn. Hij brengt een aangenaam contrast met de minimalistische architectuur van de keuken en de eetkamer. De zijn leuke natuurlijke kleurjakeringen scheppen ook extra sfeer en warmte in de zithoek. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Pinot Blanc een echte houten vloer is, waarvoor het eikenhout speciaal werd uitgeselecteerd op zijn karaktervolle rustieke look. Dat betekent dat goed gevormde en netjes afgewerkte knopen de vloer verfraaien. Voor nog meer karakter werd het parket ook gezandstraald. En dat procedé levert altijd buitengewone resultaten op, want het zorgt ervoor dat de nerftekening in het hout op sublieme manier geaccentueerd wordt. Misschien was het natuurlijke element bij deze eigenaars een belangrijke factor in hun keuze voor deze vloer, maar dit parket heeft nog andere troeven, waarvan de enorme gebruiksvriendelijkheid zeker een van de meest bepalende is. De Pinot Blanc is immers afgewerkt met een matte vernis en vraagt na plaatsing nauwelijks nog onderhoud. Reinigen gaat snel en eenvoudig met een lichtvochtige doek en de milde parketreiniger. Als je af en toe ook de polish van Lenio gebruikt, maak je de vloer extra slijtvast en bestand tegen vuil en vlekken. Ziezo, hopelijk heeft dit mooie interieur je geïnspireerd bij je keuze van jouw parket. Geniet van je LaLenio vloer.